Oké, okay, het is nu. Wat is het? Zondag. Het is 2 juli. We zijn onderweg naar het Liquid Event. Sorry dat we nog niet eerder konden vloggen, maar het was in en al chaos, zoals je ziet. Kelly is nog in de making, dus jullie. Uh, dit is nog niet Kelly. We zijn nu bij het World Fashion Center. Maar. Ik moet echt naar boven rijden, maar ik weet niet waar. Uh, mijn lippen kunnen ook niet meer. Mijn lippen zijn helemaal blauw. Nou, dat ga ik eerst doen. Ik kan pas functioneren als ik lip op heb. Ik heb ook gehad van Kiko. Ik heb geen gehoord van Kiko. Nee, ik ben overgestapt naar MAC. Sorry. Ik word een beetje schor. En daarna Mac Myth. Vandaag is helemaal geen chaos. Nee, Michelle is nooit chaotisch of zo. Kom je erbij? Heel veel mensen zeggen ook altijd over mij dat ik heel druk ben. Druk? Ja. En dan denk ik echt bij mezelf van, oh, heb ik... geef ik zo'n indruk dat ik zo'n ADHD, ADHD patiënt ben? Nee. Misschien zie je ook gewoon vaak op het moment dat je een beetje chaotisch bent. Nou, ik ga uh, even dit fixen en zie ik jullie zo. <lacht> <Are you lacht> really? Tot alsof hier niemand is! Ik je een verkeerde vet. Ja. Oh Ja. Dat ook zo. Hey. waar is dat kaartje? We hebben het binnen een half uur gedaan. Ja. Goed. Waar is dat kaartje Michelle? Oh, er zit ook nog een auto achter mij. Heb ik wel genoeg geld bij mij? Oh. Waar staat dat erop? Oh ja, met jouw mooie panty. Ja. Oh. Nou we hebben zo'n 20 euro panty staan. We zijn uh, bij Hoop van Zegen en we hopen ook op een zegen dat we hier niet worden aangerand of... Nee, dat is wel erg wat ik zeg, zit die meneer ons vlog. We gaan hier even de print ophalen voor de fotoboot. En het is volgens mij niet een oude man. Ik dacht echt dat hij heel jong was, maar het is echt een oude boerderij. kom ik aan met mijn leren rokje en mijn uh, houtkruise -hout blouse. <laughs> Pas je wel tussen? Ik ga mijn hout hakken hier. Ja. We zijn dus weer terug, we hebben de print opgehaald. Oh. Het was echt uh, wat we hadden voorspeld. Het is echt zo'n jongen op een boerderij die nog bij zijn ouders woont. Maar misschien gaat hij kijken, want hij had me gegoogeld. Hij had me gewoon gegoogeld. Ja. Hij zegt, ja voordat ik mijn... Uh... Nee, hij zei, oh ja, je bent of vloggen of zo hè. Ik zei, ja, oh, hoe weet jij net aan? Heb ik mijn naam gezegd? Toen zei hij, ja, ik heb je al gegoogeld, want uh, ik wil wel weten wie mijn klanten zijn. Straks gaan ze er vandoor met mijn printen. Het is wel een print van 1600 euro, dus... Hou uh... zou maar bewegen? toch mijn make-up doen? Met... Ja, dan vind toch niet je komt mee te bewegen? We hebben net ook iets moois meer gemaakt. We wilden het uitrijden met het kaartje hier. We <lacht> moesten het kaartje betalen, maar wij dachten echt dat we binnen een half uur aangamen. Want we moesten uitladen, opbouwen en weg. Ik ben wel best wel een beetje nerveus. Wat doet die auto zo langzaam naast ons? Oh. Waarom nerveus? Ik ben altijd nerveus, weet je toch? echt te eens Nee, ik heb dat al zo vaak gezegd op de vlog dat ik altijd nerveus ben voor naar evenementen. Dat ik eh, benieuwd ben wat mensen over me denken, wat ze over me zeggen, wat ze van me vinden. Of ik net zo leuk ben in het echt. Want jullie krijgt dat heel, ja, daar heel vaak een vraag over. Van, mm -hmm. hoe is zij in het echt? Of ik dan al ben of ben zo. Mhmm. Mm oh, ja, ze doet uh, heel belangrijk werkje. Wat echt totaal niet leuk vandaag. Maar is niet erg. Want daar hebben we vinkers voor. Maar uh, ja, veel mensen vragen wel naar jou. Dus ik kreeg gewoon van mijn neef, mijn neef Melvin, hij zei gewoon van, ik, uh, ik zeg gewoon mijn, uh... vroeger was het echt een obstakel als ik mijn naam moest zeggen, maar ik heb het ook, want heel veel mensen die zeggen agerbeek, of die zeggen Hagebeek. maar nou heb ik daar geen moeite mee mee, maar mijn neef dus ook niet, hij zegt, als ik naar, naar het stadskantoor ga, huh, agerbeek, ben jij familie van, hij zegt, laatst zat ik in de trein, huh, agerbeek, ben jij familie van, maar ja, wel echt grappig, want hij is, eigenlijk de enige in de familie met de naam Aangebeek omdat hij... We zijn eigenlijk met meer vrouwen dan met mannen. En mijn neef is dan de enige met de achternaam Aangebeek ja, de rest van allemaal... Dus als hij naam. zijn naam zegt, dan is het echt zoiets van... Oh my god, Aangebeek Ben je familie van die en die, die? Oké, okay, wat zal ik doen? Zal ik hier mijn panty verwisselen? Of daarboven? Doe maar hier, daar heb ik nog geen tijd. Oké, okay, de panty is aan, maar ik moet even naar de inwilmen. Het is zo'n body-control ding, maar die zit strak. Ugh. Dat is te bedoeling. Heel charmant. moet je vaker doen zo in het openbaar? Ja, we zitten er nog gewoon in een keer garage. Ik zat net gewoon in mijn boterpilletje. Ja? aangekleed. Ja. Mooi. ik Kan het wel zien. We gaan even uh, ons verder klaarmaken en we zien jullie zo boven. Ja. nog de nieuwe panty die ik net vijf minuten geleden heb gekocht. Nou, ik blijf even in het klittenband zitten en hallo ladder. Mm. We zijn op het Liquid Event en de fotoboot is begonnen. En kijk één keer die rij en kijk Ajaar. Mijn grote fan, wacht, zij moet eigenlijk op mijn vlog. Dit is Ajaar, mijn grote vriendin. Zij reageert altijd onder elke foto. Echt, number one fangirl ever. Ja. En met haar lieve vriendinnetjes. Vinden jullie het leuk? We houden van Michelle. Ja, ja leuk. Ik hou voor jullie. Ja, thank you. Zo gezellig op de foto. Ja. De foto komt eruit. Nou die van met harjar. Of niet? Nee! Oh nee, hè? Die is er al uit. Oh die is er al uit. Oh. Wacht, mag ik even vloggen. Kijk dan, deze is echt super cute. En deze met harsar. Mijn number one fan. Nou, we staan hier nu en Kelly zei net al tegen mij. Oh, je bent zo enthousiast. ken ik niet van jou. Normaal ben ik toch zo verlegen en stop ik met meterkasten en zo. Maar vandaag ben ik heel spontaan. Het is echt moeilijk, met twee uur slaap. Ja, echt, twee uur slaap. We hebben allebei maar twee uur slaap gehad. Nou, even selfie-time. Oh nee. event en ik zag hier Aro is zo lief geweest van mij om twee spiegellijsten van mij mee te nemen voor op mijn tafel en Nathalie zit daar na eentje je past echt super mooi bij die bank ik ben nu bij de Unique Dresses ik weet niet of ik schreeuw of niet want de muziek staat hier super hard maar ik heb hier een keer een Balmain Inspired Jurk aangehad van uh, Unique Dresses daar hebben nou ook weer supermooie jurken. Kijk die. En de jurk wat Nathalie aan had. Ik heb daar een oogje voor, want die wil ik vrijdag waarschijnlijk aan op de bruiloft. Van mijn vriendin en nicht. Maar dat heb ik niet op de vlag. Maar ze niet gewoon een jurk vallen. Uh, Paula, help the girl out. Nathalie had net eentje en die vond ik echt supermooi. Ja, oh. ik ben haar stylist ja echt paula heeft dus gezegd dat ik deze aan moet doen ja, deze ik ben het er mee eens het is de meest Michelinjurik van ze allemaal oké okay, we zijn over uit wacht hij valt hij valt hey. ik kan nog zijn en wie zien we daar? We well, hebben absoluut. Oh, dat hey, zijn ze weer hoor. Oh, oh dat zijn ze weer hoor. Daar zijn ze weer hoor. Yay, pakken. <laughs> <laughs> Reunited. Dus Deze kut had niet gezegd dat ze kwam. Nee, goed hè? Wees je verraging klaar? <laughs> goed geluk, goed geluk. En was zijn graag eens een fucking thriller. Ja, klaar. Oeh, dit ziet er lekker uit. Wacht, ik ga even dit filmen. Oeh, ik ja. heb die leme met de Oh, nee. Oh ja, dat klopt. Ik ook. Hey, maar Red Velvet, wat wil jij? Ah, nee. Aardbeien. Aardbeien. Hey, ik volg haar op Instagram en ik kijk altijd naar de hotspot waar zij is geweest. Omdat ik denk van oh my god, daar moet ik naartoe. Aardbeien? Aardbeien? <mailt <souvenirijen>? <mailt> Food pictures are gold. Dan denk ik, oh my god, ik moet daar naartoe. <sales. Sales. Huh? Sales. s a l l, -l. Ja, Hebben jullie het gehoord? Dus ja. voor de hotspots moet je naar haar toe gaan. Je pakt ook echt voetjes, Maar dat doe ik bij iedereen. Hè? Kijk, haar gelijk gegeten. Sorry mensen, sorry, sorry. Ja. Dit ben ik, sorry. Nou, dit is mijn lekkere milkshake. Dit is een uh, Red Velvet Milkshake. We zitten hier gezellig bij de Adelwonen Lounge. Samen met al deze cuties. Hallo. Allemaal het eten. Ach. Komt Karen weer aan. By by we lopen hier bij de Baikelsha stand. En wie zie je daar? Niet, nee, maar ja. jij vlogt zo. Ja, maar dus jij zit helemaal zo. zo. zo. Ja, en die, mensen jaar, ja, mensen achter jou die klinken heel zachts. Dus ja, heel eerlijk ja. ook in de vlog. Maar ja. Had ik een, een beetje vanochtend naar ja, de richting Witten-Witserdam. Uh, ja. ja. Dat had ik toen. Ja. Wow. Maar goed, we zitten nou bij Aaro, wonen uh, vloggen Ik zag die taart staan, hè? Ik dacht, oh my god, ik wil zo'n zo hap van die taart. Hey, move your head. <laughs> ik wou een hap van die taart, maar nou denk ik, oh my god, hij is lekker. Wat was dat? Check één keer. Dit is echt niet normaal. Goodie back time. Bye bye, thank you. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh, ik zie jou. Ik zie jou niet zo mooi. We moeten even een selfie maken. Ik ben zo en dan beestvalse. Voor die. Dit heb ik nog niet echt laten zien, maar kijk weer wat Aro met deze inrichting heeft gedaan. Super mooi. Ik vind deze side table zo mooi. Misschien is het wel voor bij mij een huis. Echt super mooi. Ado was zo lief geweest om mijn twee spiegellijsten mee te nemen. Die is met mijn tafel. Super mooi. En ik krijg van Ado nog een lieve goodie bag. Krijg je erop maar een boomerang. Doe maar een boomerang. Doe Ik pak een foto en doe een boomerang. Ja? Nee. Ga ja, we dit weer? we ja, deze weer? Ja. Ja. Nee? Oh ja, boeker. Hey, ja. Echt super laat. We zouden eigenlijk om 6 uur stoppen, maar het is een beetje uit de hand gelopen. Maar desalniettemin was het echt super leuk. Maar we zijn nou echt er klaar mee. Dit is de auto letterlijk helemaal volgeladen. Nodig je aan toe? Ze gaat precies hier en daar past precies. Precies, ja, past precies. Nou, nou de printen weg wegbrengen en we gaan lekker naar huis. Hou eens even die doos op je doos. Nee. En waarom? Uh, nou, hou die tas eens even op je doos. Waarom moet alles op mijn doos? Dan kan uh. ik gewoon hieronder, onderbouwt. Is dit voor de megwaai? Ja. Dit is. Voor de McDrive, ik denk, wij gaan naar binnen. Dan hebben we hebben gescheurde panties. Oké, okay. maakt niet uit. Maar ik denk, zullen we even naar binnen gaan? Zullen we dat even doen? <laughs> denk het niet, hè? <laughs> denk, het, denk het niet. Okay. Het is echt nog veel erger als net. McDonalds, we staan hier nu al. Sowieso 20 minuten in een rij Dat we aan zouden komen om 11 uur Dus sowieso 20 minuten Want het is nu al half 12. McDonald's duurt veel te lang Voor twee met en een paar frietjes Even serieus Maar het was vandaag echt super leuk Ik heb echt super leuke meiden wel allemaal gezien Paula was er Karin was er uh, Ik heb Leila uh, eindelijk opmoet Ik heb wie nog meer gezien Nathalie, Chanel heb ik gezien uh, Kim te stegen Wie heb je nog meer gezien ik heb zelfs gezien, ben ik iemand vergeten? Heb ik nog meer gezien? I don't know. Maar ik heb ook vandaag weer Aro gezien, dat was ook weer super leuk. En ik heb echt een super leuke goodie bag gekregen. Dat was weer echt te gek. Ik heb een waardeboel gekregen van 125 euro. Ik heb een diamantje gekregen. En een zeepje. Maar echt die te, oh nee. die te goed bond, echt weer niet normaal. En hier ligt mijn lijst voor op tafel. Die ga ik vanavond uh, op tafel leggen als ik niet in slaap val op de trap ofzo. Onderweg naar huis. Oh, we mogen verder rijden. Oké, okay. nou als je niet rijdt, kruip ik voor. Aju. No. Ja, doeg. Ik heb echt net de laatste vijf minuten over gedaan om deze BH uit te krijgen. Nee, is oh. het oh. <laughs> zo. <laughs> Jezus, hoe moeilijk kan het zijn om een fucking met te maken? Snap jij het? Ja, ik weet echt niet waarom het hier zo lang duurt. Er staan nu nou echt een half uur in een rij. Zonder grap. Ik ga zo vulgen met mijn BH. Misschien is het gratis vandaag. Ik heb echt vandaag een behulling. Een behulling. <laughs> behulling. Ik kan zeggen BH en vulling. Behulling. <laughs> ik heb vandaag een BH aangehaald met een beetje te veel vulling. Ik, ik draag normaal nooit vulling. Maar ik dacht veel. het eigenlijk? Echt ja, vandaag, het is even wel uh, in de lucht. Hallo, dat is in de kast. Dan moet je even wachten oh. om het thuis zou brengen. Ja. We wachten nog maar een half uur. Ja, we wachten nog wel even een half uur. Sorry. We gaan we onze uh, Ik heb vrienden gemaakt. We stonden zo lang in de rij dat we zelfs vrienden hebben gemaakt. Maar nee, je bij de McDonald's staat te wachten, een ship zit. En niet deze deelt. Oh. -ma maar mocht nog. Zonder